To top Topnet 3 Hallo jongens, mijn zes jullie naar deze nieuwe video op mijn kanaal GELDER GENING Hallo jongens, mijn zes leuk, jullie kijken naar deze geluid nieuwe CSGO Uhm For moments Een extra ze één keer door de week, omdat ik geen video's had. En toch moest. Maar we beginnen eerst even met één key. Ik heb precies 2,20 euro. En ik heb nog één kist in mijn inventory. En ik zie 2,20 euro kost het. Jullie zien het niet. Maar even goedkeuren. En dan. De transactie is voltooid. Een chroma 2 kist sleutel. Wij gaan kijken wat ik hierin kan krijgen. Dit. Ik vind het niet zo heel mooi, maar. Weet je, ik had gewoon zin om een case te openen en ik had het geld. Dus, dan gaan we dat doen. We gaan drukken op use key, sleutelgebruik, hoe je het wil zeggen. En wij krijgen een AK-47 elite build. Oké. Okay. Ja, ik vind hem wel oké. Okay. hier Het is slechts het blauwe, maar... Hij is... Hij is... Mooi. Sowieso, ik heb nog nooit een skin gehad voor de AK. Dus die kan ik goed gebruiken. En, uh, ja. Ik vind het uh, een mooie skin. Maar, ik weet niet of ik hem ga. Dat is. Ik denk dat ik hem eerlijk ga verkopen. Net zoals deze. Zal ik weer een key gaan kopen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort, zo gaat het steeds door, maar hopelijk gaan we genieten van deze video en uh, nu begint de gameplay Short 3, 1, wat zo. 3, 1, One more match. To top so net three. Can you see to you're a bulldog? Come on, tell Drop me. Orange, drop me. I drop nothing for you. Yeah, shoot me. I uh, report you. You big one. Good